Hé, hey, Masha, kijk eens, kijk eens. Hé. Hey. oh Sintje, allemaal hooi op hem snoet. Hé, hey. hé, hey, Masha. Hé, hey, Masha, kom eens. O, oh, Masha. Hé. Hey. oh Sintje. Jij, Sintje mag eerst. Hop. Niet alles. Hey, Masha. Kom eens, Masha. Hey. Gezellige maxiponies. Hey. Hey. Hey, Masha. Sintje. Oh, Sintje heeft het druk. Hé, hey, Mascha. Kijk eens. Hé, hey, Sintje. Hé. Hey. Mascha, Mascha. Hé, hey, Mascha. Hé, hey, Mascha. Sintje. Hey. Oh, Masha, hey, hoi genoeg, Masha, sintje, jullie hangen helemaal uit elkaar. Hey, kom eens, kom eens. Oh, Masha, hey, Masha, hey, kom eens.